De Goudse Boksvereniging voelt als een tweede huis en het is één grote familie. Ik ben Pascal Stolk. De Goudse Boksvereniging betekent voor mij een uitlaatklep. Hier kan ik mijn energie kwijt, lekker trainen, vrienden ontmoeten en ook ja, een stuk gezelligheid. Ik werk als sponsmanager bij Heineken waar ik veel moet onderhandelen met externe partijen. Ik ben Menno, Menno van der Vlist. Ik verzorg de mediarelaties en de PR bij Heineken. De overeenkomst van Boksen en mijn werk is, is dat je andere mensen wat durft te leren. Je moet vertrouwen hebben in mensen, je moet tegenslagen kunnen verwerken... ...maar je moet ook uit kunnen delen, want ja, als je aan het onderhandelen bent... ...moet je ook bepaalde tactiek volgen, wat je bij boksen dus ook moet doen. Het is zeker fijn om met collega's te sporten... ...en zeker als je natuurlijk dezelfde passie hebt zoals ik en Menno dat hebben. Wat ik zo mooi vind aan sporten met collega's, je leert echt een totaal andere kant kennen. En het is ook gewoon samen alles geven. Ik boksen dus hier al 28 jaar bij de Goudse Boksvereniging. Dat voelt gewoon als één grote familie. Het voelt gewoon elke keer als je hier komt trainen als ze thuiskomen en uh, ja, een stuk gezelligheid.